Ik haat het als mensen zeggen Het is je vader en moeder Ik geef er niks om Bloed heeft niet altijd een betekenis Het is oké okay om giftige familieleden uit je leven te verbannen. Weet je waarom? Omdat bloed niet dikker is dan je eigen gemoedsrust.